En welkom bij Agressie de Baas. Als vrouw krijg je natuurlijk wel eens een complimentje. En dat kan heel leuk zijn. Maar hoe weet je nou of een compliment echt goed bedoeld is? Of dat er andere bedoelingen achter zitten? Dat gaan we nu laten zien. Hey Nienke. Hey hoi. Hey. Leuk je te zien. Ja. Je ziet er goed uit. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja. Ja, het is een warm weer, hè? En, uh... Ja. Ja. Dat ja. ja, staat je goed hoor, allemaal. Dankjewel. Ja. Ja, weg. ja. Nou, werkte dit? Dit vond ik heel vervelend. Echt waar? Ja, dit was niet uh, prettig. Oké. Okay. Dit voelde heel. Ja. Okay. Niet, maar, leuk. En, niet leuk. Oké, okay, een nou, andere insteek, want we zijn uh, buren of collega's of zo. Ja. Hé, hey, Nienke, Hoi, leuk hey. om te zien. Het zie je er goed uit, joh. Ach, bedankt. Ja, vakantie geweest ja eigenlijk ja? wel weer ja. terug ja nee je ziet er echt goed uit die kleuren staan heel ook fantastisch ja. vind ik Opeens. ja hey, uh, fijne dag ik moet uh, weer verder maak er een leuke dag van ja Dankjewel. oké okay. hoi nou ja, dit was een stuk leuker dit was heel positief een echt uh, een, een, een niks aan de hand compliment gewoon leuk positief ja en waar je het ook een beetje aan kan merken, want wat, waarom voelde we de eerste keer zo awkward? Nou, omdat je mij ontzettend aan het uitchecken was. Che scannen. Ik was scannen. Op de top meteen en op die manier weer op. Ja. En nu was het gewoon gemeend. Ja. Keek je gewoon op aan. in je ogen. Ja. Perfect. Tot de volgende keer.